Welkom bij Pels Rijken, welkom bij Meesterzet. Wij organiseren dit jaar de Masterclass, waarbij we 20 ambitieuze studenten aan de hand van een uitdagende casus kennis laten maken met ons kantoor en onze praktijk. De eerste dag van de masterclass hebben we een kennismakingsspel gedaan... om elkaar een beetje te leren kennen. Daarna hebben we de introductie gekregen van de juridische casus... waar we de komende dagen aan werken. En we hebben met de hoofdtram uiteindelijk door de stad Den Haag gereden... terwijl we aan het dineren waren met de partners van het kantoor. Dus de eerste dag was super geslaagd al en ik kijk uit naar de komende dagen. Dag 2 was gelijk vroeg opstaan, lekker ontbeten in het hotel. Weer hard werken aan de casus, nog een training gekregen over onderhandelingen. Uh, die ook gelijk toegepast, wederom onderhandelingen gevoerd, ook met andere uh, partijen. En daarna zijn we een autorally gaan doen en uh, zijn we lekker naar het strand gegaan zoals je kan zien. Ja. onze pleitnoten afschrijven en dat mochten we daarna ook in de Hoge Raad uh, voordragen. Dus dat was heel erg leuk. Ik vond het fantastisch om iedereen te leren kennen, zowel oh, inhoudelijk zien ja. waar Pels Rijks zich mee bezighoudt, maar ook gewoon de sfeer te proeven, hele mooie uitdaging en bijzonder leerzaam. Ik leer heel veel over het kantoor, ik vind het leuk ook om juridisch inhoudelijk bezig te zijn. Ik zal zeker aanraden om mee te doen naar meester het is een super uitdagende ervaring en ook super gezellig.